Uiterlijk of gezondheid? Uiterlijk. Ja, want leg dit echt alsjeblieft in kleutertaal uit, want ja. ik heb nog nooit hiervan gehoord. Hoe werken anabolen? Hoe werken anabolen? Uh, anabolen hebben verschillende soorten werkingen, maar wat eigenlijk voornaamst doet, en je hebt een Janneke taal, uh, het zet je lichaam meer open voor voedingsstoffen. Als zijnde van ik herstel sneller, ik word sneller groot, en ik word sneller sterk. Dus jouw training gaat een vijf sprongen vooruit in plaats van een twee sprongen vooruit. Uh, je hebt verschillende anabolen. De ene zorgt dat je wat meer gaat groeien in je massa. Uh, en de andere zorgt dat je weer wat droger wordt. Dat zijn eigenlijk de twee meest gebruikt. Hè. Dus uh, volume opbouwen en de andere is vet verbranden. Dat zijn een beetje de meest gebruikte en korte, makkelijk samengevat. En wat, in wat voor soort middelen kan je dat dan dus tot je nemen? Je hebt pillen en spuiten? Ja, pillen en spuiten. Ja, die twee zijn eigenlijk de meest gebruikt. Ja. En wat doe jij dan dus? Ik heb uh, altijd. Uh, meestal doe ik altijd spuiten. Ik doe eigenlijk nooit pillen. En hoe gaat het spuiten dan? Uh, spuiten kan op meerdere manieren. Ligt nou of je een kort werken of lang werken in de hebt. Uh, soms moet je om de dag zetten, soms zet je één keer in de week of twee keer in de week. Ligt een beetje op wat het middel is en wat je wilt natuurlijk. Uh, soms zet het in een bovenbeen of een schouder. maar ik heb altijd mijn billen gedaan. Uh, Eén zet is het voor mij het meeste vet, dus dat was voor mij wel, ja, minder pijnlijk en het was gewoon relaxter. Uh, en twee, ik weet niet, mijn benen. Dan zie ik het zo goed of zo. Dat vind ik toch kut. Dus dat, uh... dat krijg je. Oh, je ziet het zelf goed. Ja, dat zie je, je... zelf. Dat denk ik ja, helemaal niet. Dan dat het is denk niet ja. zo lekker. Ja. En dan zit hij in beeld. Ja. Waarom ben je begonnen met anabole? Ik ben begonnen met alle omdat ik. Uh, vroeger was ik best onzeker. Het ging eigenlijk in de uh, leefskategrie toen ik 18 was, toen ging voor het eerst naar festivals toe. En toen ik allemaal mooie meisjes. weet uh, beetje de, de, de, de Barbies. En, uh, en daar stond altijd één groep jongens werden. Het waren altijd die grote gespierde anabole jongens. En op dat moment keek ik daar zo tegenop dat ik juist dacht, nou, zo wil ik ook zijn. Gewoon die, die stonden daar, weet je wel. En, het zelfvertrouwen misschien. Wel. Ja, ook. Ook. En je zag gewoon dat ja, die vrouw vond het aantrekkelijk bij die mannen, ja, dat waren de vrouwen op wie ik viel op dat moment. Dus ik had van nou zo wil ik ook zijn. En zo ben ik eigenlijk voor de eerste keer over na om te gaan doen. Toen je zo die mannen zag, dacht je wel gelijk van hier zitten anabolen achter? En ja, en ik ben wel begonnen met sporten. Het was wel na het eerste dat ik dacht ga sporten. Toen merkte je inderdaad van hé, hey, maar het gaat wel iets sneller dan ik. Dus uh, waar ligt dat ja? aan? En toen ging je uh, een beetje kijken. Dus hè, van nou, uh, hoe en wat word jij zo groot? En ga natuurlijk vragen stellen. En een gegeven moment krijg je bepaalde paar zoals winstrol, uh, anabolen, testosteron. En dan ga je denk oh, oké, okay. oké keertje thuis opzoeken en geef je met je eigen beslissing dus twee denk je ah oh, maar ja dit zijn zijn resultaten dit zijn mijn resultaten wat wil ik bereiken ja en op die leeftijd heb je zoiets van nou ik wil dat snel bereiken ik wil ook snel die groot, uh, ook net zo groot zijn ik ben toen eerst zelf gaan sporten twee jaar lang ik heb toen nooit iets gebruikt en pas jaar twee of drie ben ik voor de eerste keer gaan gebruiken uh, ja je neemt die pillen en dan, na een week of twee drie merk je de eerste veranderingen dan merk je wordt wat sterker je wordt wat fitter je spier wordt iets groter je ader wordt wat groter en dat gaat nog meer motiveren om te trainen. natuurlijk. Je ziet verandering, denk, oh, ik ben goed bezig, en ik kom meer en meer. en, en Dan ga je nog, meer, nog beter sporten en uiteindelijk ga je groeien en, en ben je klaar met groeien, met je, met je kuur klaar bent. En dan denk je, dit wil ik vasthouden. Ja, dan krijg je die dip, omdat de kuur klaar is, zak je weer een beetje in. en Dan krijg je weer heel snel die gevoelens in je hoofd van, oh, klote, ik ben aan het afvallen. Ik eh, ben niet zo groot en strak als eerst. Ik wil weer beginnen, want ik wil weer op dat niveau of zelfs er voorbij. Maar hoeveel kuren heb jij nu al gedaan, denk je? In totaal alles. Eén um, keer winstrol en ik denk drie of vier kieromet spuit. Oké. Okay. Zoiets. En over een Plus tijdsbestek minus. van? Ik ben nu uh, 25 en ik ben begonnen op mijn uh, 20, 21, zoiets. Dus ja, laatst uit ieder jaar eentje. Dan klopt het ongeveer wel. Wat zeg maar die eerste keer dat je er dus aan begon? Dat was na twee jaar sporten, mm -hmm. ging het dan niet snel genoeg? Ja, ik was wel echt onzeker over mijn lichaam en zo. Maar het was ook vaak. Uh, dat zullen veel jongens ook herkennen. Uh, de festivals komen eraan. En je ziet iedereen in shape komen. Je denkt, maar ik wil ook in shape komen. Ik wil ook groot zijn. Ik wil ook goed uitzien voor de festivals. Hè. En daar ga je naartoe werken. En dat gaat het natuurlijk snel als je er iets bij pakt. Dus dat zal iedereen die dat ziet ook herkennen. Die een beetje in mijn wereld zit. Die herkent: festivals komen eraan. Oké, okay, oké, okay, dit, dit dit ga ik bestellen. En ik ga beginnen. En je dieet ga je aanpassen. Je gaat je sport aanpassen. Je gaat het cardio erbij doen. Ja. En dat, uh, ja, misschien ook daarom een beetje. Je die is een soort tijdsdruk. Ja, deze was natuurlijk te verwachten. Zijn je penis of ballen gekrompen <laughs> door het gebruik? Uh, dat is deels een fabel, deels niet. Je penis gaat niet krimpen, die, die blijft precies hetzelfde. Maar je ballen kunnen wel krimpen. Ja? En, en dat ligt er puur aan. Normaal gesproken maakt je lichaam van zichzelf testosteron aan. En als jij dat kunstmatig inbrengt, denk je van oh, ik heb al genoeg, het is niet nodig. Dus dat stukje stopt tijdelijk in je lichaam. Dat blijft is jouw door. zak ook echt kleiner geworden? Ik denk na al die jaren misschien wel een beetje. maar. Ik heb niet zelf, benoemenswaardig uh, groot. Nee, het is niet dat ik nou denk ik heb daar last van of zo. Het zou, ik zou kunnen ik ook niet eens gekompest, maar ik weet het oprecht niet. Ja. Maar ik heb echt vrouwen gezien die een soort van bodybuilders zijn. Ja, die hebben echt een picky. Ja, Die krijgt een dopechtje. Als een vrouw gaat kuen uh, en testron gaat, gaat mogen. Bredere kaken, kan baatgroei ontstaan, uh, zwaardere stem, clitoris uh, kan groter worden. En mijn man kan uh, bosvorming krijgen. Uh, maar is het heel vetter. erg? Want je, je wilt toch ook dat je titel groot Ja, maar het wordt tape hè? dus melk. Oh. Melkproductie kun je krijgen. Of uh, zijn er mensen die erectieproblemen krijgen? Uh, heb jij dat wel eens gemerkt bij jezelf? Of ik erectieproblemen heb gekregen? Ik nooit. Nee, gelukkig niet. Nee, dat zijn niet de leuke bijwerkingen. Maar goed, alles heeft voor- en nadelen. Heb jij last van fysieke bijwerkingen? Ik heb uh, vroeger een hele slechte huid gehad. En dat heeft het anabole wel erger gemaakt, ja. Momenteel kuur ik nou niet. Uh, dus mijn huid is nu best wel oké. Okay. Daar kan ik last van dan? hebben. Kut. <laughs> ja, dat is een gewoon nadeel, daar dat, dat ik me ook voor, dat vind ik een van de kutste redenen. Of Dat is een van de kutste dingen wat ik aan kuren vind, is gewoon uh, die slechte rug bij mij vooral. Mijn gezicht valt er mee, maar als het is echt op mijn rug, dan kan ik wel uh, acne krijgen, ja. Hoe zwaar weeg jij aan die fysieke nadelen? Um, ja, ik denk dat je wel een beetje moet kijken, nou, uh, wat doe ik dan niet? Want Ik drink bijna nooit, ik rook niet. Uh, ik heb alles wat gedaan op een feestje, maar goed, dat is ook een uh, verleden tijd nou. Dus je um, zegt eigenlijk van ik leef zo gezond naast de kuren. Over het algemeen wel. Zodat, je het, ja. zodat het hoop. Maar ja, hoe ongezond is het? Compenseert een beetje. Hoe ongezond is het dan, denk je nog, wat je doet? Het is gewoon niet gezond. Nee, zeker niet. Hoe ongezond is het? Op een schaal van 1 tot 10. Ligt natuurlijk weer aan de duur aan wat je pakt, maar ik denk wel een 7. Vind je dat niet heftig? je leeft dus heel gezond en dat je gewoon een zeven zeg maar, in je lichaam spuit? Ja en nee. Kijk, ik haal ook heel veel plezier uit. Hè? Dus Ik heb wel die afweging van mezelf gemaakt. Nou, ik weet wat het met me doet. Ik laat bepaalde dingen laken voor. Ik, rook, ik drink niet wat ik al zei. Dus dat maakt die zeven misschien wel een beetje een zes. Um, en voor de rest uh, heb ik er wel veel plezier van. Dus dat maakt voor, mij, voor mijzelf wel een beetje goed weer. Om iemand hier te krijgen die hier open over praat, dat was een hele uitdaging. Ja, toch wel. Ja, Had je ik dat niet. verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er zelf wel heel open geweest, maar er zijn genoeg jongens die zich daarvoor schamen inderdaad. Of, uh... Maar waarom is dit zo'n taboe ding in een wereld waarin mensen best wel veel shit aan zich laten doen? Toch een beetje dat vals spelen is. Voelt het voor jou ook als vals spelen? Voor mij voelt het niet als vals spelen, maar ik snap wel de mensen zo zien. Ja, want ik doe iets wat een ander niet doet, waardoor ik sneller mijn resultaat bereik. Nou ja, ja. En je doet iets wat niet uit je eigen lichaam komt? Klopt, ja. Dus daar is het ja, deels valsspelen, ja. Zeker. Het hoeft mij niet als valsspelen, maar het is wel valsspelen, ja. Verandert je gedrag tijdens het gebruik van anabolen? Kan zeker. Bij veel mensen wel. Ja, het is een stukje meer zelfvertrouwen. Um, ook doordat je, door je testen rondomhoog gaat... en je oester geen. Uh, je emoties kunnen meer in balans raken. Uh, je ziet de mensen onrustig worden vaak. Maar het, het versterkt vooral jouw eigen karakter. En Soms in het negatieve, soms in het positieve. Bij mij was het vooral een stukje zelfvertrouwen wat ik wat meer kreeg. Maar dat is leuk, toch? Of dat word je ook een soort van ja. lul? Nee, uh, ik, gelukkig, uh, gelukkig, niet. Ik heb wel een paar jongens die het wel hebben hoor. Vrienden van mij die deden dan, dan continu, uh, kijk mij, kijk mij, kijk mij. Dat was echt wel echt irritant. En hoe merk je dat het verandert bij jou? En omdat je testosteronwaarden stijgt en alles dan krijg je meer libido. Hè? Dus je hebt vaker zin in, uh, in seks. Um... Ja, we, hoe wil je dan uh, drie keer op een dag neuken of zo? Minimaal. Maar en uh, hoe Baren gaat de meisje. ander daar dan mee? <laughs> ja. Ja, je moet wel natuurlijk een partner hebben die dat, uh, dat zelf ook fijn en leuk vindt en uh, niet voelt als moet. En heb je wel eens gemerkt dan dat een chick zegt van, uh, pff, nou, de, zo enthousiast ik uh, nee, nou ook weer niet. Ja, nou, echt wel rust, ja, jawel. Maar hij heeft precies steeds rechterhand, hè, dus... Uh. O, oh, ja. <laughs> dan wordt het dan even een feest gevierd in de wc. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. En is het dan nog een verschil geestelijk als je het gebruikt en wanneer je het niet gebruikt? Ik, eh... Uh, ik wel wat depressiever, ja. ja. Depressief is ook wel... Een, uh, ja, iets dat je kuts, kiest ja. voor dat woord, dat ja. is dus, dan is het wel, depressief is best wel kut. Ja, ja het was wel echt om echt kloot te voelen soms hoor. Zeker. En dat is denk ik het stukje wat verslaafd kan zijn voor mensen. Hè. Van, uh, je wilt je goed blijven voelen. Ja, je wilt je en goed blijven voelen en je wilt groot blijven. En wanneer je depressief wordt en je wordt ongeveer kleiner, dan denk je kut, ik ga nog harder achteruit. Hè. Dus dat, dat werkt op elkaar in. Lijkt mij emotioneel ook wel echt heel moeilijk, want je zit een zo'n up. Ja. En ineens echt zo, bam, rock bottom. Ja, precies. En dat kan voor velen wel echt uh, killing zijn, zeker. En dat is echt, wat ik ook meegeef als mensen als waarschuwing, weet dat het tijdelijk komt en niet door jou als persoon of zijn. Dus weet dat het ook, ook iets tijdelijks is, vaak. het Vaak tijdelijk is. Denk je dat je ooit helemaal zou stoppen met anabolen? Ja. Dus geen tussenstop, maar nee, gewoon Nee, helemaal zeker, ja. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, hè, dan is het ook misschien wel minder interessant ook. En heb je straks een gezinnetje en... Uh, maar zak je dan al... niet echt als een soort van pudding in elkaar? Nee, ik zal altijd blijven sporten. Want, wat, wat gebeurt er eigenlijk een beetje met je spiermassa als je dus geen anabolen gebruikt? Je hebt altijd een verlies, altijd. Als je stom hebt keuren, heb je altijd een klein verlies van een x-aantal percentage. Maar dan word je dus dunner of gaan je spieren meer hangen? Kan beide, hm? kan beide. ook een beetje een de leeftijd hè, kijk. Als je ouder wordt gaat automatisch je huid en alles wat meer hangen, je spieren worden sowieso wat minder sterk. En en we verliezen een beetje de volume erin, maar ja, het is echt afhankelijk van hoe je er zelf mee omgaat. En zou, zou iedereen gewoon anabolen kunnen doen? Absoluut niet, nee. No way. Als iemand psychiatrische klachten heeft, uh, last van psychose heeft, zwaar depressies, borderline. Uh, uh, iemand die ag agressief is of uh, uh, een, een verslaafde is hè, in uh, een drugs of alcohol of seksverslaafde, dan absoluut niet doen. Doe het voor jezelf niet, doe het ook niet voor je omgeving niet, want dat gaat echt mensen kapot maken. En hoe kijk je dan bijvoorbeeld nu naar jezelf? Want eerder keek je naar die, naar die brede hmm. jongens. Nou, nu ben je het zelf, het niet ja. chicky. Uh, nu kijk ik wel met trots naar mezelf, maar niet omdat ik zo groot ben geworden. Uh, ik kijk nu met trots naar mezelf, wat ik heb bereikt in mijn leven, ondanks de tegenslagen die ik heb gehad. Uh, hoe mijn taal in elkaar zit nu momenteel. Hoe ik kijk ik naar mijn karakter, ben hartstikke blij met mezelf ook nu ben. Uh, maar dat heb ik niet per se nou bereikt, maar dat ik ben gaan kuren. Uh, het is een, ik heb daar geluk mee gehad, dat, dat ik me daardoor wat zelfverzekerder voelde en daar bepaalde stappen durfde te zetten naar hulp zoeken en uh, naar een psychiater gaan en uh, psycholoog en zo. Uh, en dat ik gewoon geluk heb gehad met mensen om me heen die me hebben geholpen, heel goed. Maar uh, ja, daar heb ik niet, niet aan, alle, aan alle boden te danken, nee. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Top man, thanks. Hey, barbecue uh, jij liever of gourmet? Uh, barbecue is meer vlees. Nou, je kan ook heel veel vlees op de grill Ja, oh. Ik moet hamburgers hebben, zoveel veel mogelijk. Oh. De hele grote, juicy.